Zo, so, ik wil jullie ook nog even een andere manier laten zien om te werken met Peerdeck. En we hebben net gezien dat je in Peerdeck zelf kunt uh, werken met een presentatie en vanuit Google Drive je presentatie kunt uh, inladen. Maar je kunt ook zeggen, ik ga naar Google Drive zelf. Um, even kijken naar de presentaties. Ik zal even in het algemeen naar Google Drive gaan. Zo... En ik start een presentatie in Google Drive. Nou, dat heb ik hier gedaan. Ik ben hier een uh, presentatie begonnen over leerlijn ICT. En uh, nu kun je uh, Peerdeck toevoegen door op add-on te klikken. En dan zeg je add-on toevoegen. En dan zoek je Peerdeck hier even. Ik heb hem natuurlijk al toegevoegd. En uh, dan kun je in je presentatie werken met Peerdeck. Dus uh, dan zeg je oké, okay, ik heb hier een vraag. En uh, dan kun je hier weer dezelfde zien. Uh, advanced, oké, okay, ik wil de tekst toevoegen, het nummer toevoegen, de multiple choice of een website. Dus eigenlijk gaat dat op de precies dezelfde manier... Uh, als in Peerdeck zelf, maar dat doe je het in Google Presentations. En uh, hier heb ik dat ook gedaan. Even kijken tussen de 10 en 15 procent. Um, geef een cijfer tussen de 0 en 100. Wil ik graag? Nou, dan zeg je ook weer add-on, Peerdeck, Advanced, Number toevoegen. En dan voegt hij dat uh, toe. Aan je presentatie. Deze. Ja, dus dit ziet de student. Die moet hier het nummer typen. En uiteindelijk zie je bij de antwoorden die rode stipjes. Dus update slide. Nou, en dan komt hij er ook bij te staan. Dus op deze manier kun je uh, werken. En uh, je vindt je slide dan weer terug. Hier, um, delen. Als je kijkt naar peerdeck. Dan zie je hem hier staan. Ja, dus je kunt hem dan hier weer uploaden in jouw presentatie. En dat kun je dan 50 keer. Ja, dus op deze manier kun je dus vanuit PeerDeck werken. Maar als je het handig vindt kun je ook vanuit Google Presentations werken.